De eerste, 100 dagen van het... de eerste 100 dagen van het nieuwe studiejaar zitten erover op en wij willen weten hoe het met jou gaat. Daarom doet de HVA een onderzoek genaamd de 100 dagen monitor. Dit is een onderzoek om erachter te komen wat eerstejaarsstudenten van hun studie vinden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk studenten dit invullen om de start van het studiejaar zo makkelijk en leuk mogelijk te maken. Ben je er met? Jallo, toch? Uh, wat vind jij van studeren op de HVA tot nu toe? Tot nu toe, uh, het is wel leuk? Uh, het is wel wennen, uh, stop allemaal. Um, ja, het is wel heel anders dan ik had verwacht eigenlijk. Ik vind het eigenlijk uh, ja, best wel leuk. Ja, ik vind het makkelijk. Ik vind het wel pittig. Ik had, ja, ik had natuurlijk wel gehad ook van fikse werk, maar ja, hij is wel gewoon een hoog. Ik vond het meevallen, maar nu begint het wel meer te worden. Dus nu wordt het wel steeds moeilijker, denk ik. En vind je het moeilijk vergeleken met de school? Nee, echt optaat niet. Vind dus je het heel leuk. verschillend van wat je hiervoor hebt gedaan? Dat ja, is wel maar, het is wel groot verschil, het is wel soms maar... Uh, nee, het is wel veel stof zeg maar, een lekker is wel anders. Het moet wel leuker zijn. Ja, Je hebt wel gewoon lessen ingewoosterd, maar het stopband is toch allemaal iets abstracter. Je hoeft niet overal heen, het is ook heel veel zelfstudie. En uh, ja, dat vind jij moeilijk hè, jij gaat nooit naar de York dus dat zie ik al. Nee, nee, geen voorbeeld aan meis. Wat is jouw band uh, met docenten hier op de ja. uh, Nou, die zijn echt super chill. Met docenten, ja, ik kan het uh, met iedereen wel prima vinden. Ik vind de docenten zeker aardig, we hadden voor het eerste blok... Al, uh, en dan mogen ze gewoon hun printpas jatten. Ik kan iedereen ook gewoon bij de voornaam doen Hoe is jouw contact met andere studenten? Uh, ja, goed. Ga zo met z'n allen naar Fest. Ik zie dat je hier al gezellig om maar... half oh. drie bier zit te drinken. Nee, nee, ik drink geen bier man. Ga maar... oh. ik heb helemaal niks van Nee, nee. <laughs> nee maar uh... nee, op zich wel goed man. maar we hebben een groep chat in de klas, op, dus iedereen heeft contact met elkaar. En, ja. en met de studenten je zitten hier gezellig met anderen. Ja, je ziet het. Ik zit hier met mijn klasgenoten in Fest. Ja. De dus ja, sfeer prima. hier is wel prima op ja. de Sfeer hier is helemaal fantastisch. Nou, ook een eerstejaars student. Dan willen wij graag weten hoe het met jou gaat. Vul de 100 dagen monitor in. En zorg ervoor dat nieuwe studenten zo makkelijk en leuk mogelijk aan hun nieuwjaar kunnen beginnen.